Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u over leerelementen die u aan een vak kunt toevoegen. Wat zijn daarbij de mogelijkheden? We gaan er diagonaal doorheen, zodat u zelf hopelijk geïnspireerd raakt om elk element aan een wat nader onderzoek te onderwerpen. Als u leerelementen wilt toevoegen aan uw vak, dan zult u eerst naar uw vakkenruimte moeten gaan. Dat kunt u doen door op vakken te klikken in het menu en u nou, als het goed is, ziet u dan de vakken waaraan u deelnemer bent. Ik heb hier even een leeg vak aangemaakt. En hier zitten wij in de vakruimte. En in de vakruimte uh, ja, kun je op verschillende manieren die leerelementen toevoegen. Ik pak de makkelijkste manier. U ziet hier de naam van het vak. Hier zou kunnen staan wiskunde V2A. Ik, uh, ik heb het even leeg vak genoemd. Die naam wordt hier herhaald in de hoofdmap. En via de optie toevoegen in dit navigatievenster kunt u elementen, items aan het vak gaan toevoegen voor de leerlingen. Ik klik op toevoegen en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Mijn advies aan u is om te beginnen met het maken van een overzichtelijke mapstructuur. En dat ziet u staan bij de bronnen. Ik vertel zo wat meer over bronnen en activiteiten. Maar hier ziet u bij de bronnen... Map, inhoud ordenen om een nette vakstructuur te maken. Bijvoorbeeld, u werkt met een, uh, met een boek wat ingedeeld is in hoofdstukken. Dan zou u hier zo gewoon H1 van het boek kunnen neerzetten als titel. En hier kunt u een beschrijving geven van wat ze dit hoofdstuk gaan leren of wat er in het boek staat, uh, wat dan ook. En dat kunt u niet alleen maken tekstueel, maar u kunt het ook opmaken. Want hier heeft u allemaal knoppen tot uw beschikking waarmee u um, ja, de beschrijving van deze map wat mooier kunt maken. Ik sla dat nog hier eventjes uh, over, want daarvoor zijn andere video's waarin ik uitleg hoe je aan dit soort items, uh, of het nou mappen zijn of toetsen of opdrachten, hoe je daar bijvoorbeeld afbeeldingen aan toevoegt, of um, een embedded YouTube video via Web 2.0 inhoud, dat komt in andere video's aan de orde, dus ik laat het hier even bij platte tekst. Goed, bij elk element, niet alleen bij een map, maar ook bij andere elementen, zoals een opdracht of een enquête of een toets of een, een notitie, uh, voor al die elementen geldt dat u ze op actief kunt zetten of niet op actief kunt zetten. En dat is heel simpel. Als ze op actief staan, dan betekent dat dat de leerlingen ze op het moment dat ik nu op opslaan klik, dat de leerling dit ziet. Kiest u voor niet actief, dan ziet de leerling het niet. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u nog bezig bent... ...om een toets helemaal af te maken. U bent nog niet klaar, maar u wilt de resultaten opslaan... ...en u wilt nog niet dat de leerlingen zien wat u aan het maken bent voor ze. U kunt ook een tijdspad instellen. U wilt bijvoorbeeld dat een bepaalde opdracht of diagnostische toets... ...alleen van een bepaalde datum tot en met een bepaalde datum zichtbaar is. En dat kunt u hier allemaal instellen. U kunt hier de datum instellen en de tijd waarop de, in dit geval de map actief gaat worden... En een datum waarop die eventueel weer gedeactiveerd moet worden. Goed. Ik zet hem even op. Ik zet hem expres even op niet actief. Kunt u gelijk zien hoe dat eruit ziet. Ik klik op opslaan. En als u zaken hier toevoegt. En ze zijn nog niet zichtbaar voor leerlingen. Dan worden ze hier cursief weergegeven. U ziet dat die lettertjes H1 een beetje schuin staan. Oké. Okay. Ik, ga, ik, ik klik op het betreffende element. In dit geval is het een mapje, maar het kan ook een toets of een opdracht zijn. En dan kunt u altijd via het tandwieltje kunt u het element bewerken, potloodje. Dan komt u weer waar u, net bent, waar u net was, zoals u ziet. En hier zet ik hem even op actief. Ik klik op opslaan. En nu zult u zien dat hij niet meer cursief wordt weergegeven, ziet u? Dus nu is het zichtbaar voor de leerlingen. Goed, zo kunt u dus een mapstructuur gaan maken voor in dit geval alle hoofdstukken. Wilt u op hetzelfde niveau een nieuwe map aanmaken, moet u recht naar onder lopen ten opzichte van dat mapicoontje. En bij het plusje waar u dan uitkomt, daar maakt u dan de map voor hoofdstuk 2 aan. Dat zal ik nog even laten zien. Ik klik weer op map. De titel is hoofdstuk 2. En omdat u nog niet met uw leerlingen daar bent, zet u die map voorlopig even op niet actief. Daar wordt de map aangemaakt, staat een beetje cursief. Recht onder deze map staat weer een plusje. Dus als ik hier op toevoegen klik, zou ik hier weer hoofdstuk 3 kunnen toevoegen. Ik kan die mappen open en dicht vouwen met de pijltjes die ernaast staan. Ik heb ze nu allebei open gezet, de pijltjes staan schuin naar beneden toe. En ik zie dat ik hier nu in hoofdstuk 1 een element kan toevoegen of in hoofdstuk 2. Ik kies ervoor om in hoofdstuk 1 een element te gaan toevoegen. U ziet hier dat u veel elementen kunt toevoegen. Er zijn, ik wil in ieder geval twee categorieën bespreken. Dat zijn de bronnen en de activiteiten. Bronnen uh, bestaan uit leerelementen die u uh, de leerlingen wil voorschotelen en waarbij ze verder niets hoeven te doen. Bij activiteiten is het zo dat de leerling wel iets moet doen. Ze moeten iets aanleveren bij u in de omgeving van It's Learning. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden. Laat ik eens beginnen met het toevoegen van een notitie. Dan houden we het eenvoudig. Dus ik klik op notitie en deze notitie gaat over Einstein. Over wie het was. Dus het is, uh, dit is informatief. Dit is ter lering en hopelijk ook ter vermaak van de kinderen. Ik voeg een afbeelding toe van Einstein. Hoe dat precies in zijn werk gaat leg ik uit in een aparte video. Dus ik ga er nu snel doorheen. Invoegen. Afbeeldingen. Nou zal ik vast geen afbeelding van Albert Einstein hebben. Maar Cesar Milan lijkt er toch aardig op. U voegt een afbeelding toe. U kunt eventueel nog de afbeelding uitlijnen en zo bouwt u snel een notitie op voor de leerlingen natuurlijk kunt u dat verder opmaken probeert u de verschillende opties in, uh, in dit menu eens uit het lijkt heel erg op uh, de tekstverwerkers zoals uh, misschien de Microsoft Word. Uh, die u vast uh, wel heeft gebruikt. Dus dit zal weinig problemen opleveren. Um, daar hebben we hem weer hè? actief ja of nee. En eventueel een bepaald uh, tijdspad. Nou, zullen we hier dan maar van maken. Uh, ik heb geen idee hoe je het schrijft. Ik denk. Ik heb geen idee. Nou ja, wie was, dat is ook weer zo oneerbiedig. Want op dit moment leeft hij nog naar mijn beste weten. Goed, u klikt op opslaan. En op dat moment, kijk, wordt hier de notitie uh, toegevoegd. Nou, de leerling ziet die notitie staan. En die notitie ziet er voor de leerling dan zo uit. Elk um, element wat u hier kunt toevoegen, krijgt zijn eigen icoontje hier aan de linkerkant. Dus u en de leerlingen kunnen op een gegeven moment aan het icoontje al zien om wat voor element het gaat. Ik klik weer op toevoegen en wat ook een mooie is, is een pagina maken. Hier kunt u ja, verschillende zaken um, kunt u bundelen. Ik heb geklikt op nieuwe pagina, het leselement pagina. Ik klik op inhoudsblok toevoegen en ik kies bijvoorbeeld voor een blok met rich content, dat wil zeggen tekst die u ook nog kunt opmaken hier maakt u de tekst en maakt u het eventueel op daar wordt het blok toegevoegd, u kunt het altijd bewerken met het potloodje en zo kunt u verschillende inhoudsblokken toevoegen. Ik kies bijvoorbeeld hier voor een peiling. Uh, wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Dat hoort bij de vraag natuurlijk. Zo, bloktitel... Um Is dat Amsterdam, is dat Haarlem, of is dat uh, Heerenveen? Goed, moet het resultaat worden weergegeven voor alleen de editors, en dat ben ik in dit geval, aan alle gebruikers op elk gewenst moment, of pas nadat de gebruiker heeft gestemd? Doe maar het laatste bijvoorbeeld aantal stemmen weergeven. Dus hoeveel mensen hebben er al uh, meegedaan aan deze peiling. En kan de gebruiker de peiling achteraf nog wijzigen? Nee, dat willen we niet. Dus we klikken op OK. En dit blok wordt toegevoegd. U ziet nu twee blokken staan die we hebben toegevoegd. En zo kunt u allerlei inhoudsblokken met informatie toevoegen. En eventueel kunt u hier bij layout wijzigen. Dan kunt u ook zeggen nou ik, uh, ik ga die uh, blokken neerzetten in twee kolommen. En dan kunt u met verslepen kunt u de blokken nog Um, ja, uh, rangschikken u kunt een blok een ander titel uh, een, een, een ander kleurtje geven aan de bovenkant en zo kunt u ja, een, een heel lespakketje uh, samenstellen voor uh, de leerling als u de titel nieuwe pagina aanwijst dan krijgt u een potloodje te zien en hier kunt u um, de titel veranderen dit is een test uh, element pagina pages deze twee elementen uh, zijn bronnen dat wil zeggen u schotelt de leerling wat voor en er is verder geen actie vereist ik ga nog een element toevoegen en elementen die toe worden gevoegd waarbij wel een actie van de leerling is vereist worden activiteiten genoemd en u ziet er is van alles mogelijk u kunt een enquête uitzetten onder uh, de leerlingen u kunt een, een real-time conferentie houden met leerlingen of laat leerlingen onderling maar een conferentie houden. Um, u kunt bijvoorbeeld een toets maken, een formatieve toets of een, een, een diagnostische toets. Uh, of u kunt een opdracht klaarzetten die de leerlingen moeten inleveren. Dat laat ik kort zien, want in een aparte video leg ik wat uitgebreider uit hoe het werkt met opdrachten in It's Learning. Maar ik laat in ieder geval één voorbeeld zien van een activiteit. Goed, dit is een uh, opdracht 1 van dit hoofdstuk opdracht 1. Um, gaat toch maar weer over. Nee, dat gaat, ja, nee, dat gaat toch maar over Einstein. En de opdracht is: uh, schrijf een stukje over Albert Einstein. van minimaal 200 woorden maximaal 1000 woorden gebruik je gebruik je eigen woorden, kortom ga niet kopiëren van wikipedia goed ook dit element kunt u natuurlijk weer maken en opmaken Zoals ik straks al bij de notitie heb laten zien. U ziet hier dezelfde menuknoppen. Een deadline. Moet de opdracht voor een bepaalde tijd worden ingeleverd? Nou, bijvoorbeeld deze opdracht moet worden ingeleverd op een bepaalde tijd. Namelijk op datum. Doe maar volgende week woensdag. En dat moet... Nou, dan moet het voor 5 voor 12 s'avonds worden ingeleverd. Omdat u de kinderen volgende week... Vrijdag visite, heeft u donderdag nog even tijd om het na te kijken. Dus het moet voor een bepaalde tijd worden ingeleverd. Inleveren na de deadline toegestaan? Nee, u bent streng bij deze opdracht. Ze mogen na dit tijdstip de opdracht niet meer in its Learning inleveren. En dat, dat is dan ook echt niet meer mogelijk voor ze. Is de opdracht een verplichte opdracht? Moeten ze hem doen? Ja. En hier hebben we hem weer. Is de opdracht nu al te zien voor de leerlingen? Ja of nee? Nou, kies hier voor ja. De opdracht is nu te zien. Stel u heeft informatie bij deze opdracht in bijvoorbeeld een pdf document. En u heeft geen zin om al die tekst te gaan overtypen of te kopiëren naar bijvoorbeeld deze opdracht toe. Dan kunt u altijd bij die opdracht een bestand uploaden. Die pdf kunt u hier altijd uploaden en die leerlingen kunnen die pdf zien en hem ja, openen en bekijken. Dus dat kan. Bij opdrachten kunt u bestanden uploaden, maar de leerlingen kunnen dat ook. Als zij een antwoord inleveren op deze opdracht, kunnen zij... Um, kunnen zij zelf ook een, uh, een document inleveren, een powerpoint die ze bijvoorbeeld hebben gemaakt. Dat kan. Groepen gebruiken, daar vertel ik iets over in een andere video, dus dat sla ik nu over. Uh, deze sla ik ook over, dat voor voor nu uh, te ver. Dat wordt inzichtelijk op het moment dat u de video over uh, groepen heeft uh, bekeken. Anoniem inleveren, dat wil zeggen dat u niet kunt zien door wie de opdracht is ingeleverd. U ziet dus bij een bepaald antwoord, ziet u niet of het door Pietje is ingeleverd, ...of door Petra. Dus dat uh, helpt u bij het objectief beoordelen van de opdracht. Plagiaatcontrole kunt u alleen gebruiken als uw schoolorganisatie... ...de module voor de plagia plagiaatcontrole heeft uh, aangeschaft. Op dat moment wordt de tekst wordt, uh, door It's Learning... Uh, ...als zoektekst ingevoerd op een groot aantal websites... bijvoorbeeld Wikipedia. En als de tekst te veel overeenkomt met een tekst op een website... Dan uh, geeft It's Learning aan u de melding van hier is waarschijnlijk, uh, geen eigen woorden zijn hier gebruikt, maar hier is gebruik gemaakt van een tekst op naam van de website, bijvoorbeeld Wikipedia. En dan kunt u dat uh, zelf uh, gaan bekijken en beoordelen. En als u vindt dat er sprake is van plagiaat, kunt u daar een, uh, ja, een beoordeling aan hangen. De plagiaatcontrole. Wordt ephoris genoemd in It's Learning. Dus mocht u niet de beschikking hebben daartoe en u wilt dat uh, graag hebben. Laat de verantwoordelijke voor It's Learning even contact met ons opnemen. Beoordeling. Geen beoordeling gebruiken. Nou, hier kunt u een beoordeling kiezen voor deze opdracht. Uh, bijvoorbeeld een cijfer tussen 1 en 10. En staat de beoordeling die u aan deze opdracht wil geven nu niet in dit lijstje. Neem dan even contact op met de It's Learning beheerder bij u op school. Er is altijd een It's Learning beheerder bij u op school, want hij of zij kan hier die beoordeling toevoegen aan dit lijstje zodat u die vanaf dan kunt gebruiken. Ik kies hier voor een cijfer tussen 1 en 10. Aan beoordelingsrecord toevoegen uh, wil zeggen dat het cijfer voor deze opdracht automatisch aan het beoordelingsrecord voor de leerling wordt toegevoegd. U klikt op opslaan en op dat moment is de opdracht klaar. U kunt hem alvast weergeven zoals u ziet. En dit is een beetje zoals uh, Zoals de leerling het ziet. Er is een aparte video over hoe het werkt met opdrachten en met het inleveren voor de leerlingen. Dus dat laat ik in deze video verder niet zien. Ik heb u nu wel laten zien wat, um, ja, wat de belangrijkste elementen zijn die u toevoegt aan uw vak. En Ik heb expres elementen gekozen waar echt uh, beginnende docenten meestal mee aan de slag gaan. Het toevoegen van notities, pagina's en opdrachten. Dat wordt vaak... Um, gebruikt als docent voor het eerste vak gaan inrichten. Dus ik hoop dat ik u hiermee een beetje verder op weg heb geholpen. Veel succes.